Normaal zien zullen wij nu met de fiets een, een fietstocht doen en naar een riviertje gaan om ons te wassen. Um, we moesten allemaal onze fiets meebrengen, maar voor de rest hebben we nog niets van meer info gekregen. Ja, we zijn wel redelijk moe. Ik vind het ook wel lastig om te fietsen, maar we zijn al een keer naar de en ja, Het is wel op en af, dus ja, die huvels zijn wel nog lastiger. Um, ja, ik vind het wel een keer leuk om dat te doen, omdat ik thuis ook niet zo heel veel fiets. Dus ja, ik vind het wel leuk met de groep, maar sommige jongens fietsen wel super snel en wij kunnen daar niet zo altijd mee dat is wel moeilijk. We laten de gasten eigenlijk zelf de kaart lezen. Dus heel veel voorbereiding. Hebben we daar niet aan, zolang we de kaart hebben en dan de gasten eigenlijk goed volgen op het moment zelf, uh, lukt dat wel. Maar voor de Samoa zelf, voor dat liggen, moeten ze zorgen ze alles mee hebben. Handdoeken en zo, de zwembroek al aan hebben, dit op voorhand. We ja. moeten zorgen dat ze juist, de juiste dingen mee hebben. Vandaag gaan we naar de, de Samoa ik, om ons daar een beetje te wassen. Omdat we heel de hele week al eigenlijk echt wel zijn. Ja, we stinken een beetje.